de dag dat we verona met pensioen gaan brengen uh, aan de ene kant niet zo leuk voor ons maar ik denk wel fijn voor verona verona heeft te veel letsel of heeft te vaak dingetjes waarvoor ze naar de dierenarts moet dat betekent voor mij dat ze met pensioen moet gaan we zullen daar uh, ik zal daar op een later moment meer over gaan vertellen maar nu is in ieder geval het moment aangebroken om haar in de trailer te gaan stoppen en naar de Lindenhoef in Emses te gaan brengen waar zij uh, met pensioen op gaan. Hoi hey, Vicky, hebben jullie nog allemaal hondjes? Nou die zullen we dan maar in de zak stoppen, vind je niet? Ja, hallo lieverd. heel gras, oh gras met heel veel hooi en heel veel ruimte. Oh, kijk even happy zijn? Wacht, ga oh, zo. De confrontatie ben je aan. Oh. Oh. Ik zijn de weg voor. Gisteren hebben we Verona met pensioen gebracht. De reden dat we ervoor kiezen om Verona met pensioen te laten gaan, is, ja, moet even oversteken, is dat Verona is natuurlijk politiek gevoelig. Ze heeft IAD. Toen heeft ze een paar weken geleden ook nog eindschoots gekregen. Dat is een bloedvergiftiging na aanleiding van een klein wondje. En toen waren we naar Apeldoorn en zoals jullie weten heeft ze daar de trailer een ongelukje gehad waardoor ze oppervlakkig wondjes had, maar de dag daarna stopkruipel was. En toen hebben we er voor eindschoen weer laten behandelen. En ik had wel al gezegd na de eindschoen als er nu nog iets gebeurt, dan gaat ze met pensioen. En toen kwam dus dat ze van de trailer uh, afkwam met een klein wondje en vervolgens toch kreupel. Dus toen had ik zoiets van, ja weet je, ik wil niet dat ze opgereden wordt. Dus dat ze niet meer kan, dat ze heel veel gaat markeren en niet meer van een pensioen kan genieten. Dat vind ik gewoon niet ver naar een paar toe. Ze werken keihard voor ons, uh, best wel wat jaartjes. Ze is natuurlijk met drie zaden mak gemaakt, ze is nu 19. Dus ze heeft 16 jaar van alles voor ons gedaan. Dus ik wil haar heel graag nog 16 jaar pensioen geven. Zodat ze net zo lang van haar paardenleven kan genieten. als dat ze ons heeft laten genieten. En dat betekent dus met pensioen, maar wel als ze nog redelijk gezond is. Nou, we hebben haar op laten knappen na de. Na Apeldoorn de hoefijzers eraf gehaald. En toen zijn we ook begonnen met ander soort beweging, dus meer vrije beweging. En niet meer longeren, niet meer rijden. En gisteren hebben we haar toen naar Emst gebracht. Daar staat ze in het paardenpensioenstal. Die kunnen we op de webcam bekijken, dus dat is op zich dan ook nog wel grappig. Maar dan moet ze wel voor binnen zijn. En ze is er nu uh, een dag en we hebben haar nog niet gezien. Nee, ook meteen dus ze daar kwam. Toen was daar uh, een paard uit de kudde en die sloot er eigenlijk al meteen bij zich. En, uh, een ruin. Kwam ook, uh, op diezelfde dag kwam er een fjord. Ja. Nou, die vond ze niet zo leuk en die ruin die ging er helemaal beschermen. Dat was ook wel heel schattig om te zien en toen ben ik met een goed gevoel weggegaan. Ja, ik moet zeggen dat ik meer het idee had dat die ruin een soort uh, stal door aan het doen was. Want dan uh, liep hij met haar naar uh, de stenen en naar de platen, en de buitenvoerplaats, binnenvoerplaats, waterbak, wei. Dus ik had meer het idee dat dus ze een soort uh, grand tour kreeg daar. Dat was super schattig. Toen ik wegging had ze wel nog wat stress. Dat zag je dan aan dat ze met mij in ieder geval niet meer wilde praten. En ja, je merkt dan natuurlijk hoe een paard reageert, maar ik begreep ook van de eigenaar van die pensioenvoorziening dat dat na een dag meestal al voorbij is en als ze zich gewoon netjes gedragen, wat Vrona gelukkig wel doet, en ze gewoon opgenomen worden in de groep en dat de leeftijd, doordat de leeftijd van de paarden al wat hoger is, zich ook wat minder druk maken over van alles en nog wat. Dus ze zit nu in de medium groep, dus niet de groep met heel veel zorg, maar die nog wel lekker buiten willen spelen en rennen en hun dingen willen doen, maar nog goed kunnen eten, nog helemaal gezond zijn en uh, ja, eigenlijk relatief weinig verzorging nodig hebben. Ze worden wel elke dag gecontroleerd, benen, hals, rug, het hele rattenplan, dus dat is heel erg fijn. Dat vind ik ook een fijn gevoel. Ze hebben daar ook boksen van mocht er iets kleins zijn, dat ze dan medisch iets nodig hebben. Dan uh, zijn er boksen die aansluiten op die uitloopstal dat ze wel hun maatjes en zo nog allemaal kunnen zien, als die binnen zijn. Maar dat ze dan even niet uit de box kunnen. Het zijn wel hele grote boxen. En daar kunnen ze dan uh, de, de medicatie krijgen of de rust nodig die, die ze op dat moment nodig hebben. Dus ik ging uiteindelijk uh, wel met een goed gevoel weg. Ik vond het wel heel moeilijk, maar ik vond achteraf toch ook meevallen omdat ik het voor haar doe en niet voor mezelf. En dan komt natuurlijk gelijk de vraag, komt er een nieuw paard? Ja, vast wel een keer, maar dat wordt dan een paard voor Tessa, niet voor mij. Uh, toen veron vooral op half pensioen stond, toen redde ik het allemaal net... om nog eens twee, drie keer in de week met haar te logeren of te rijden. En ik merk dat uh, de werkdruk bij mij best hoog is, omdat Tessa ook... Uh, wets, uh, wedstrijden rijdt, is privé-tijd ook vrij weinig. Want elk weekend hebben we wel wedstrijd of les of wat dan ook. En je les natuurlijk ook veel. Dus had ik bedacht dat, zij dan, dat we een jong springpaard zouden kopen. Mocht iemand nog zeggen van joh ik heb nog een heel erg leuk paard staan en ik ben zwanger of ik heb uh, andere dingen waardoor ik nu even tijdelijk niet kan rijden. Ik hou Tessa in, uh, in aanbeveling. Wel een paard Het zou wel leuk zijn als het een paard is sowieso en een paard waar ze ook wel iets van kan leren. Dus zij zit natuurlijk in de dressuur en de springsport en niet per se in de... Ja, hoe noemen we dat? Vrij, Vrijheidsdressuur, Western en dat soort dingen. Dus daar kunnen we een paard ook niet in begeleiden. Dus het zou dan uh, leuk zijn als iemand zegt van Joh, ik heb nog wel een paard staan en ik heb even geen ruimte of geen tijd. En het paard mag verplaatst worden. Dan, uh, dan hebben wij een box vrij en dan. Uh, ja, zou dat super gaaf zijn. Maar nogmaals, alleen, als, alleen een paard waar Tessa ook daadwerkelijk iets van kan leren. Uh, als het te jong is, heeft het natuurlijk niet zoveel zin. Dan moet dat helemaal opgeleid worden. En uh, ja, of het dan dressuur of spring is. Maar ik denk voor nu niet zoveel uit. Nee, uh, dus dan zou het super leuk zijn. Dus dan kan je ook paard uitbrengen in de dressuur of in de springsport. Dus dat zou super gaaf zijn. dat zou dan tijdelijk zijn totdat wij een, een ander paard gaan kopen. Dat ga ik nu ja, of dat ze het paard terug willen natuurlijk. Kan ook voor een paar maanden zijn. Maar dat zou je wel leuk vinden denk ik. Natuurlijk. En je hebt natuurlijk uh, eigenaar zoekt ruiter. Dus in die zin, stel ik hierbij voor. Tessa, jullie kunnen allemaal zien hoe ze rijdt. <lacht> dus mocht je, je nog een paard, wel... paard regelmatig terugzien op video's? Ja, precies. Er dus is net geen webcam bij je paard? <lacht> nee, dat dan weer niet. Dus mocht je het leuk vinden, of net wat ik zeg, uh, zeggen van joh, ik heb een leuk paard. Uh, minimaal op uh, L-niveau denk ik, L2. Uh, L1, L2 is minimum. En dan wel goed gereden. Dan, uh, dan kan Tessa dus, uh, een tijdje voor je paard zorgen. Mocht dat handig zijn. En uh, ja, ik moest, uh, ik moest wel heel even huilen. Volgens mij is dat dan weer net niet gefilmd. Omdat het eigenlijk reuze meeviel. Uh, jullie hebben kunnen zien hoe het daar is. En hoe het gegaan is gisteren. Dus ik denk dat, dat ze daar happy met pensioen gaat en wij gaan natuurlijk bij haar kijken. Ik ga natuurlijk nog een keertje bij haar filmen, misschien wel een paar keer, misschien wel de rest van haar leven. Maar we gaan er zeker langs. Het is maar een kwartiertje van Apeldoorn. Daar zitten we natuurlijk ook best regelmatig. We zitten natuurlijk ook nog wel regelmatig in Ermelo. Dus uh, ja, dat is eigenlijk voor ons de hoofdreden ook om. We hadden het naar twee pensioenvoorzieningen gezien. En uh, we hebben de bij Apeldoorn gekozen, omdat we daar toch het vaakst zijn. Nou ja, en die is 100 kilometer dichtbij. Ja, voor ons. Die andere ons, was volgens mij 350 ja. kilometer en deze is 250. Nou, nee, die andere was 250 en deze is uh, net geen 200 ja. of zo. Dus, het scheelde bijna 100 kilometer en dat, uh, dat was uh, ook een overweging. Maar die andere was ook absoluut goed. En Die had ook wel meer hectare, die had ja. 18 hectare of zo? Ja, die was echt heel groot. Maar goed, volgens mij staat ze hartstikke lekker nu. En is ze volgens mij heerlijk aan het genieten. En dat gun ik haar van harte. Dus ik hoop dat ze heel oud wordt. Ik vind dat het geld elke maand gewoon weer waard, want ze heeft tenslotte slotte zes jaar lang voor ons gezorgd, dus uh, ik ga graag nog heel wat jaartjes voor haar ja, zorgen op deze manier. Toe, toen ik, uh, toen was net z'n oud als dus ik. Hoe bedoel je? Nou, vroeger was 13, dus bij ons kwam. Ja, dat is waar. En nu is ze 19, dus uh, zes jaar lang uh, lief en leed gedeeld. En een hele hoop van haar geleerd. Dus wel echt, time flies when you have fun. Zeker. Want deze zes jaar is echt voorbij gevlogen. Want ik weet echt wel wat ik haar kreeg en hoe blij ik was. En ja. dat hij belde van, oh mag ik dat nou maar kwekkie? En, en dat ik met mijn schoetjes aankwam en dat ik helemaal blij was en dat uit school kwam. En reken met zijn kerstpak. ja Het was echt als, als de dag van gisteren dat ik al vriendinnetjes ging bellen. Ja. Dus het is echt voorbij gegaan. Ik had niet verwacht dat zes jaar lang zo snel kon gaan. Nee, dat snap ik. Dat snap ik helemaal. Maar goed. Zij is lekker met pensioen, staat heerlijk op een hele grote wei in een kudde en uh, kan ze zelf kiezen of ze binnen of buiten is, of dat ze half buiten is, want er is ook nog een ja, soort uh, verharding met platen en dan daarachter is ook nog zandpedok. Dus ze kan helemaal zelf kiezen wat ze wil en hoeveel ze eet, er is meer dan voldoende voer. Ze dus kunnen binnen kunnen ze hooi eten en buiten kunnen ze gras eten. En als ze te mager worden, krijgen ze nog meester bij, dus ik denk dat ze het heel goed gaat hebben. Ik heb bewust niet voor een paddock of paradise gekozen, omdat ik graag wil dat er controle is op mijn paard. En dat er goed naar de gekeken wordt. Ze is natuurlijk al een dagje ouder. En ik denk zelf, ja, weet je, paddock paradise is leuk als je in Frankrijk bent. En uh, weet ik veel hoeveel hectare heb. En dan hoef je het ook geen paddock paradise te noemen. Maar uh, ja, ik vond dat niet zo bij ons passen. Ik heb liever dat ze gewoon lekker droog kan staan als het eruit komt. En natuurlijk hebben ze daar schuilstallen. Ik heb wel overwogen om naar Frankrijk te gaan. Omdat ze daar wel van die enorme hectare met bos en alles erop en eraan hebben. Maar de, reis. de reistijd. Is ja, dan niet en ze is natuurlijk op de trailer was niet meer stabiel. En dan ga je natuurlijk ook niet meer zo, niet zo vaak bij haar langs. Dus ik had zoiets van: Nou, ik geloof niet dat ik haar daar plezier mee doe. Dit is wel duurder, maar ik gun het er van harte. Dus ik denk dat we zo'n goed besluit genomen ja. hebben. En voor nu gaan we lekker sparen voor het volgende paard. Eerst de pot voor de dierenarts weer oppotten. Ja. En dan sparen voor een nieuw paard. En nogmaals, mocht je een idee hebben voor Tess, dan, dan horen we dat graag. En voor nu wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor het altijd meeleven met vroontje. Dus voor nu wil ik iedereen bedanken voor het kijken naar deze video. Heb ja. jij nog iets? Nee, eigenlijk niet. Dan mag jij afsluiten. Dan zie ik jullie heel graag volgende keer weer bij een nieuwe video. Doeg! Doeg.